En ik zit hier met mijn volgende gast. Florian Sneekers. En ja, Florian, over mijn achternaam Engel Friet zijn heel veel grappen gemaakt. Uh, volgens mij over de jou ook. Nou, no, vooral in Amerika, ja. Vooral in Amerika, ja. Um, en wie ben je, wat doe je allemaal? Ja, ik ben Florian Sneekers. Ik ben uh, universitair docent bij, uh, bij de afdeling economie. Ik doe dus hier onder andere macro-economie met een focus op uh, inflatie, overheidsschuld uh, werkloosheid. Uh, mijn onderzoek gaat vooral over de arbeidsmarkt en de woningmarkt de vragen die ik interessant zijn van uh, ja, waarom werkloosheid zo lang zo hoog kan blijven. Of uh, waarom het op een moment uh, jaren kan kosten om een woning te verkopen. En, en een paar jaar later uh, maar een paar dagen. Precies, ja. Uh, en uh, ja, dan onderzoek ik welke, welke instituties kunnen helpen om, om gewone mensen. Te beschermen tegen de risico's die dat soort fluctuaties met zich meebrengen. Ja nou ja, en ook voor jou geldt natuurlijk, er zijn nu geen feestjes. Maar als er feestjes zouden zijn, dan zou iedereen van jou natuurlijk willen weten. Overleeft de economie corona? Of liever gezegd, als corona straks voorbij is. Uh, is het dan één grote dorre ellende of komt het allemaal wel weer goed? Uh, het lijkt dat het dat het gemiddeld uh, helemaal best wel goed gaat komen. Uh, de, de werkloosheid gaat nog een beetje oplopen tot 2022 is de voorspelling. Maar, maar de top zal op 4,7% zitten. Nou, als we dat een jaar geleden hadden... hadden uh, geweten hadden we gedacht, ja, dat was is toch valt toch eigenlijk mee. Dat valt mee. Uh, van en... die scenario's in de jaren 80 van 10% werkloosheid, dat Precies. soort scenario's, die kennen we nu niet. Nee, nee. Dus, dus dat, is, uh, dat is enerzijds natuurlijk een, een pluim voor de, voor de maatregelen die er genomen zijn. Uh, tegelijkertijd is het een gemiddelde. En, en uh, wat, uh, wat zo bijzonder is aan deze crisis, is eigenlijk hoe extreem de ongelijkheid is. Ja. Um, dus uh, ja, er zijn heel veel mensen die, die heel comfortabel hun salaris hebben gehouden, zo, zoals ik. Um, en, uh, en, en mensen die van de een op de andere dag eigenlijk hun, al hun, hun werkzaamheden kwijt zijn en, en hun inkomen daarmee. Maakt me ja. dat ook niet gelijk zo moeilijk om iets, hè? want die discussie speelt natuurlijk nu ook van ja, hoe lastig, hoe goed gaat het. Er zijn mensen die buiten de boot vallen. We kennen ook dat boek van Toom Groei, dat gaat daar ook over. Hè? Er zijn mensen ja, die missen de boot en er zijn mensen die gaat het allemaal fantastisch. En de kritiek is dan ook vaak: ja, dan hebben we één zo'n getal, hè, het bruto nationaal product. Maar ja, dat zegt eigenlijk veel te weinig. Het is heel lastig om dat heel genuanceerd uit te drukken. Ja, ja nee, zeker. Uh, dus dus um, uh, ja, die, in de fantoomgroei spelen daarnaast nog een, nog een recentere discussie. Uh, de, het CBS heeft uh, de aanval geopend ja. op, uh, op, uh, op fantoomgroei. Ja op, ja, op de auteurs. Uh, dus dus het, het maakt ook nog eens uit naar welke cijfers je kijkt. Maar, uh, maar ook het CBS zou. Ba wat ze vaak doen, waar ze wel aandacht besteden aan ongelijkheid. Zoals bijvoorbeeld over de levensverwachting of over ongelijkheid in onderwijs. Uh, hadden ze in dit geval hadden ze ook meer aandacht kunnen besteden aan de ongelijkheid. Want, want die is er wel, wel degelijk. Ja. Ja. Ja. Maar hoe lastig vind jij dat ook om, om aan te geven? Hè? Gaat het goed? Komt het goed? Want dan kun je ook zeggen, ja, dat hangt er dus een beetje vanaf. In welke sector je zit, uh, ja. of je een veilige vaste baan hebt, noem het allemaal maar op. Ja, ja. Dus, dus dat hangt er, hangt er heel erg van af. Tegelijkertijd zijn de, zijn de klappen... Uh, ook wel weer gevallen in sectoren waar, waar uh, de dynamiek al vrij groot was. Bijvoorbeeld in, in de horeca, waar, waar, waar soms toch cafés en restaurants ook komen en gaan. Ja. En, um, uh, en, en, en zijn er ook sectoren zoals de retail waar, waar de winkels, het aantal winkels eigenlijk al aan het dalen was. En afgelopen jaar zijn er minder winkels gesloten dan het jaar daarvoor. Ja. Uh, met, steun, met, met dank aan alle steun uiteraard. Um, en, maar er en zijn wel, een aantal trends er zijn al een aantal en, trends en die, en die worden dan versterkt, ja, ja. Ja. En, en, Een trendbreuk die we natuurlijk nu wel krijgen is dat we ook heel lang hebben we allerlei hele zware normen gehad op de overheidssteun. Die zijn nu massaal losgelaten. Het lijkt wel of de geldkraan onbeperkt opengaat. Um, Dan kun je aan de ene kant denken. Dat is een enorm probleem. En, en de problemen gieren ons straks om ons heen. Maar jij zegt eigenlijk onder economen... is de consensus dat dat niet zo'n probleem is. Kun je dat eens uitleggen? waarom dat? Want het lijkt zo van ja, we hebben een enorme schuld straks. Ja, uh, nou het is eigenlijk om twee redenen uh, geen probleem. Uh, zeg maar de, de, de oppervlakke reden is dat, dat onze schuld eigenlijk op dit moment reuze meevalt. Zit er net boven de 60 procent, maar... Uh, ja, als, als ons bruto binnenlands product weer een beetje aantrekt. Dus de verwachting is dat, dat we dit jaar op 59% uitkomen. Uh, volgend jaar op 57% van, van het bruto binnenlands product. Dus ja, dat is allemaal netjes binnen de normen. Dan is het nog steeds uh, binnen de normen. Dat dus allemaal binnen de normen. Dus, dus, uh, dus dat is zeg maar uh, de ene reden waarom er waarom uh -huh. niet zoveel aan de hand is. De andere reden is dat we eigenlijk ontdekt hebben dat, um, dat, inderdaad, uh, dat we, we geld kunnen creëren. Um, dus... Um, dat uh, dat we eigenlijk. De, ja, de financiële problemen het kleinste probleem zijn van wat we hier aan het oplossen, uh, ja. wat we moeten oplossen. Dus dat, uh, dat we alle ruimte hebben om investeringen te doen. Maar dat het veel meer de vraag is van ja, hoe, gaan we, hoe gaan we ervoor zorgen dat we, dat we die ongelijkheden die ontstaan zijn uh, weer gaan inhalen. Uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat we die klimaattransitie gaan betalen. Ja. Um, dus dat dus betalen is het probleem niet, maar hoe gaan we dat organiseren. Ja. Hoe we het gaan doen is het probleem. Maar op zich dat we die schuld hebben dat die groter wordt is misschien helemaal niet zo'n probleem. Nee, nee. Dus, um... Daar is ook een boek over verschenen ja. de, de Deficit Myth. He, de mythe, en dat gaat eigenlijk, maakt ook een soort verschil van, he, we een, een, een schuld die ik heb als persoon, dat weegt anders dan een schuld van een land. Omdat een land heeft een veel hogere betrouwbaarheid, zal niet snel omvallen, terwijl ik natuurlijk wel sneller failliet zou kunnen gaan. Ja, dus um, wat, wat de deficit mis misdicht, daar zijn lang niet alle economen het mee eens, maar er zijn heel veel dingen die daarin staan waar, waar wel iedereen het, het over eens is. Um, dus het is, het is zeker zo dat een overheid uh, zijn schulden vaak uh, weer kan betalen door weer nieuwe schulden uit te geven. Mm -hmm. Dus de vraag is, is dat, een, is dat houdbaar? Dat hangt ervan af of de rente groter is dan uh, de groeivoet van de economie of, of andersom. Ja. En uh, ja, er is eigenlijk steeds meer bewijs dat, dat um, op de meeste momenten de, de groeivoet hoger is dan de rente en dat we dus... Uh, dat niemand ooit de schuld hoeft terug te betalen. Ja. Dat, we, dat die gewoon langzaam krimpt ten, op, ten, op, ten opzichte van het binnenlands product. En, en betekent dat dus ook dat we niet bang hoeven te zijn? Want dat geluid hoor je ook vaak. van. Ja, er komen straks enorme bezuinigingen aan. De, de verzorgingsstaat wordt afgebrand. Verzin het allemaal maar? Uh, misschien dat we wel bang moeten zijn voor die bezuinigingen. Uh, maar maar uh, die bezuinigingen zouden niet terecht zijn. Okay. Uh, die, die bezuinigingen zijn niet nodig. Uh, en, en we zouden juist moeten investeren... Ja. Uh, in, uh, in, ...in de zaken die, die wel goed zijn... ...zowel voor, voor onze uh, economisch groeivermogen, vermogen... ...maar ook gewoon voor de brede welvaart. En, en, uh, ja overheidsschuld is, is... ...ook als we niet hoeven terug te betalen... ...is het altijd een intergenerationele herverdeling. Dus, dus er wordt nu iets uitgegeven... ...waar de mensen nu van kunnen profiteren. zadelen dus de toekomstige generaties er wel mee op? Die moeten wel... Zeg maar, ...die hoeven niet per se het af te betalen... ...maar ze, kunnen wel zelf, ze hebben wel zelf minder. Ja. Maar er zijn... Heel veel dimensies van intergenerationele herverdeling. Uh, de belangrijkste lijkt me het klimaat. Ja. Um, hebben wij nog voldoende atmosfeer straks voor, voor de volgende generaties? Ja. Um, er is heel veel intergenerationele herverdeling op de woningmarkt. Ja. Um, dus dus uh, ja, je, moet, je moet dat, zeg maar, als je het gaat over waar, waar zadelen wij onze kinderen of kleinkinderen mee op, moet je wat mij betreft al die dimensies... Uh, Meenemen. Nou, iedereen, uh, iemand die ook alle dimensies gaat meenemen is natuurlijk Jeroen De Leijer. Want jij hebt ook de verschillende dimensies weer samengevat in de tekening. Uh, ja, uh, we hadden het over uh, financiële steun tijdens uh, coronatijd. Wat, het met het geld, uh, wat er met het geld gebeurt. Dat geld gaat over de balk, door het gat in de hand in de bodemloze put. Ja, uh, ja, ook dit beeld, uh, dat zullen natuurlijk veel krantenlezers ook wel herkennen, hè, dat we toch vaak het gevoel hebben dat er veel geld wordt verkwist, uh, dat het belastinggeld niet goed terechtkomt. Uh, is dat ook een vraagstuk waar jij je als econoom mee bezig houdt of is dat uiteindelijk meer een politieke keuze, van wanneer is een euro nou goed besteed? Um, ja, economen hebben natuurlijk wel geprobeerd om, om kostenbate analyses te maken van waar het geld naartoe moet. Maar het blijkt toch eigenlijk dat het, dat het ondoenlijk is. Uh, dat, uh, dat er zoveel uh, dimensies, ja, of, ja, ja dat zoveel onvoorziene aspecten zitten aan, aan wat, wat een lockdown doet en, en hoe je dat kunt uh, uh, repareren. Um, ik denk wel dat de grootste consensus daarover is dat, um, dat het sluiten van scholen de economisch... Uh, onverstandigste maatregel is. Dat is achteraf als een onverstandige maatregel. Dat heeft... je, kunt, je kunt niet zeggen, zeg maar, ik, kan, ik durf niet te zeggen dat, dat de scholen helemaal niet dicht hadden gehoeven, mm -hmm. maar het is wel het allereerste wat je weer open moet doen, zeg maar. Okay. En het allerlaatste wat je zou ja. moeten sluiten ja. vanuit, vanuit puur economisch perspectief qua, qua toekomstig bruto nationaal product, ja. maar ook qua uh, individuele inkomsten van, van, de, van de leerlingen in, in de toekomst. Uh, en en ja, omdat we weten dat opleidingsniveau samenhangt met. Uh, de gezondheid later, met uh, criminaliteit, met echtscheidingskansen. Um, zijn, zijn dat zijn, zijn hele ja? zware gevolgen. Ja. Ja. Dan ook nog even iets lokale. Vroeger heette deze universiteit ooit nog de katholieke universiteit Brabant. Als we gaan kijken naar die, dat laatste woordje, naar Brabant... Um, moeten we ons daar heel erg zorgen maken? Als dus je kijkt gewoon in het hele plaatje van Nederland van... is Brabant straks het zorgenkeentje of komt het allemaal wel goed met Brabant? Um, ik, ben, ik ben geen expert op Brabant. Um, wat... wat, wat uh, um, ik begrepen heb van, van gezondheidseconomen zijn... Sommige mensen maken zich zorgen over de Burgondische cultuur in Brabant. Ja. En dat, uh, dat um, daarmee uh, de, de gezondheid van de Brabander misschien uh, uh, niet... niet uh, ja, dus uh, de, van deze... Uh, de de reden dat je naar refereren anders moet ik de vraag misschien anders stellen. hoor. Ik, ja. ik las een interview van je, geloof ik in BM De Stem. Hè, dat je zei van, nou, ik zie in Brabant wel veel sectoren. Uh, bijvoorbeeld logistiek hè, is hier een belangrijke. En daar zag jij als econoom van, nou ja... Dat zit wel goed in Brabant. Wij hebben weinig sectoren die ja. straks op omvallen staan. Sectoren waar ik me zorgen om maak. Ja, dus, dus Brabant zover... is relatief, relatief niet afhankelijk van, van toerisme. Uh, ja. en, en daardoor ze hebben, hebben de, tot nu toe zijn de gevolgen relatief gezien meege, ja. meegevallen. Ja. Ja. Uh, dan willen we ook nationaal natuurlijk allerlei dingen doen. Een van de voorstellen die we in de krant hebben kunnen lezen is dat groeifonds. Uh, dat heb je ongetwijfeld ook meegekregen. Was ja. dat nou ook iets wat jouw economen hart dan sneller doet kloppen? Dat je denkt goed plan? Ja, dus uh, kijk, het is... Denk Ik heel belangrijk dat we, kunnen, dat we gaan investeren. Uh, de rente is heel laag, dus er zijn heel veel investeringen die, die uh, in potentie zeg maar, rendabel zijn. En zelfs als het economisch niet rendabel is, kan het zeg maar, maatschappelijk uh, relevant zijn. De vraag is wel uh, of je dat uh, buiten de normale politieke procedures om moet organiseren. Uh, het lijkt ja, weinig democratisch waarop het georganiseerd is. Uh, en, uh, ik denk dat je, dat je investeringen in samenhang met de hele begroting moet bekijken. Ja, ja. Dan uh, nog even twee laatste thema's. Eentje natuurlijk nog even de vraag van Ilja. Hè. Wie bezit nou eigenlijk die schuld? Misschien wel een bijna filosofische vraag. Hè. Is het nou echt een schuld van ons allemaal? Of is het een soort probleem van de toekomstige generaties? Wat zou je antwoord naar hem zijn? Ja, nou, de schuld heeft natuurlijk altijd twee kanten. Dus iemand die het geld uh, uh, nodig heeft en iemand die het geld uitleent... Um, en en uh, we zien in de mate dat het geld, degene die het geld uitleent... dat het de centrale bank is eigenlijk. Ja. Uh, dus dus drie kwart van, van onze schulden die uitgegeven zijn... die zijn weer opgekocht door de centrale bank. Door de Europese centrale bank. En uh, ja, die betaalt dus... Uh, die, die ontvangt dus de rente van de, de nationale overheden. Uh, en uiteindelijk keert die weer uit aan de nationale overheden... wat die, wat die ja, overhoudt aan dividend. Ja. Dus dat is... Um, ja, vestak, broekzak, operatie. Um, en uh, ja, zoals ik al zei... dus, dus degene die, die hier aan het, uh, het geld aan het lenen is... Um, die, dat zijn wij allemaal. En, en omdat wij die, die schuld... Uh, kunnen betalen met, door nieuwe schulden uit te geven en we ja. in principe zeg maar, uh, kunnen, kunnen overrollen. En, en de rente zelfs zo laag is, want ik heb begrepen, er zijn ook al leningen van de Nederlandse staat waar we geld op toe kregen. Ja, zeker. Ja. Uh, dus zeker de kortlopende rekeningen, uh, kortlopende duren uh, van de obligaties, die, die hebben negatieve rentes. En, en op een gegeven moment was het zelfs de, zelfs de 30-jarige uh, leningen. Um, als die rente een beetje omhoog zou gaan, zou eigenlijk niet zo slecht zijn um, voor... Voor de doelstellingen die wij, die wij voor ogen hebben, uh, in de zin van we willen eigenlijk lagere woningprijzen uh, ja. bijvoorbeeld, da, da, als die rente iets omhoog zou gaan, zou, zou dat zijn. Nou ja, uh, daar komen we dan bij het laatste thema ja. waar ik het natuurlijk nog over heb. De woningmarkt houdt ons natuurlijk ook allemaal bezig, en ik kan me ook met name voorstellen voor de studenten, nu bijvoorbeeld in Tilburg. Ja, als je het lijkt nu soms wel als je zelf geen ouders hebt die al een huis hebben, dan kun je er eigenlijk al bijna niet meer aan beginnen. Als starter op de woningmarkt. Ja, ja, de ongelijkheid is heel erg groot. En. en um, ja, ook daar zie je dat, dat met maatregelen um, die, die intergenerationele herverdeling eigenlijk wel plaatsvindt. Want uh, met het afschaffen van, een, van overdagsbelasting voor starters gaan de prijzen alleen maar omhoog. Dus we betalen collectief, we halen minder belasting op. Maar het zijn de mensen die al een starterswoning bezitten die daarvan profiteren. Ja. Um, dus uh, ja, er is, er, is, er is daar ook veel, veel herverdeling ja. eigenlijk. Nou ja, tot slot dan nog een laatste vraag. Cenk Willink, die belt jou straks op. Die zegt, hè, ik ben nu toch bezig met zo'n lijstje van een stuk of vijf belangrijke thema's. Ik wil een heel ander regeerakkoord en niet meer zo dik, maar gewoon één na viertje. Wat moet er wat jou betreft bovenaan dat lijstje staan? Uh, Investeren in de klimaattransitie uh, lijkt, lijkt me het belangrijkste. Kijk, ja. belangrijk thema, ook dus als econoom. Want ook nou, dat wordt of, vaak ja. gezegd, hè, van ja, maar dat is helemaal geen economisch thema. Ja, ja, dus, uh, ja dus er is dus weinig, weinig, weinig zoveel economie als, als, als onze leefomgeving en... Uh, en hoe we daarmee om moeten gaan. Het zijn, het zijn dynamische ja, het zijn keuzes over of, of we nu moeten investeren of dat we straks hogere kosten hebben. Ja, dat zijn de type, type dingen waar economie zich mee bezighouden. Ja. Nou ja, uh, onze eigen huiseconoom Jeroen de Leijer heeft ook weer zijn analyse klaar. Uh, Jeroen, wat heb je voor ons gemaakt? Um, ja, We hadden het over uh, de generaties uh, die het ervoor op gaan draaien. Uh, papa heeft geld geleend en dat ga jij terugbetalen. Ze zijn mooi. En Jeroen, deze tekeningen zijn ook te delen na afloop in te zien ja, voor iedereen. Ja. Hartstikke goed. Dank je wel. En ook Florian, uiteraard aan jou. Dank. Heb je alles ja, voor nu kwijt wat je ja, graag kwijt wil? Ja. Heel goed. Dank je wel, Florian Sneakers.